Brabantje. Oh Brabantje! Kom hier Brabantje! Hé hey, Brabantje! hey Brabantje! Hé hey, Bem Bem! Kom eens Bem Bem! Oh Bem Bem! Oh Bem Bem! Oh, er komt een auto aan. Ah, we, brengen, we geven ze wel op de terugweg. Ja.